Wil jij met een andere blik naar je onderwijs kijken? Ga dan mee met onze studiereis naar Finland. Het land waar de scholen en de leerkrachten veel vrijheid krijgen, maar toch goede resultaten behalen. Op deze reis bezoeken we scholen om te ontdekken hoe zij die optimale resultaten dan ook echt behalen. Als onderwijsadviseur neem ik je mee om deze theorie te koppelen aan je dagelijkse praktijk en je dagelijkse handelen in de klas. Wil jij ook van je collega's in Finland leren? Schrijf je dan gauw in en ga met me mee.